Hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Oh je ja, hebt wel een woordel, natuurlijk, dat heb ik niet. Oh Blackjack! Hey Blackjack! Hey Joyce, kom maar Joyce. Oh Tjus! Oh, hey Tjus! Oh Tjus! Hey Blackjack! Oh Blackjack! Hé hey, Black Jack! Oh Black Jack! Oh, Black Jack komt naar jullie toe. Okay. Ja die wou ook lekker natuurlijk. maar, die lust dat ook ja. hè? <laughs> Oh Black Jack! Is bijna. Ja, is... Goed zo, Joyce! Hé, Black Jack! Hé, hey, Black Jack!